Nou, right Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video Mijn naam is GT5, elke spiel voor morgen vandaag uh, uh, Omdat de vorige video met de uh, AM4 uh, MUNC4 zo goed was uh, bevallen uh, In Amsterdam mod Um, ja, ga ik nu uh, nog een uh, video daarmee opnemen. En, ja, dat is toch alweer een tijd geleden, dus het kan nooit kwaad. We hebben hier een CVA uh, beroerte. Uh, een herseninfarct of een hersenbloeding. Uh, dat betekent inladen en wegwezen. Um, om daar uh, trombolyse te starten in het ziekenhuis wanneer het een um, infarct is. En om de druk in de hersenen uh, in de schedel te verlagen als het een uh, bloeding is. Want trombolize is uh, bloedverdunning. Um, en dat, um, uh, dat ja, als je een bloeding in je hersenen hebt, dan wil je niet een bloed een bloedverdunning starten. Dus je wilt niet nog meer het bloed dunner gaan maken, zodat het nog meer gaat bloeden. Je wilt dan um, de, um, je wilt de bloeding stoppen. Of ja, ja, je wilt de druk verlagen, want het hoopt zich allemaal op in je hersenen. En je, ja, je hersenen worden echt afgekneld door het, het bloed. Moet je voorstellen, kan er een bepaalde hoeveelheid water ergens in en als dat vol is, ja, dan gaat dat druk uitzetten en misschien zelfs op de, ja, op de schedel uh, of op de hersenen die het afklemt en je hebt tekort en je kunt gaan doodgaan. Um, nu kun, kan de ambulance niet zien of er een bloeding in de hersenen is of een uh, uh, infarct. En dat houdt maar één ding in. Uh, en dat is met spoed naar het ziekenhuis zo snel mogelijk en de CT-scan in uh, daar kunnen ze zien van uh, kun, je, kun je iets op de CT-scan zien dan is het een bloeding kun je niks op de CT-scan zien en je hebt wel alle uh, dingen van een uh, zeg ik snel van een, een beroerte van een hersenbloeding of een infarct of in dit geval een infarct dan is het een infarct dat betekent dat er geen bloeding is maar dat er ergens een bloedpropje zit dat uh, de uh, de zuurstofvoorziening van de van hersenen tegenhoudt dus als je een rechte lijn hebt en in het midden stopt een... Uh... Ja, wacht, ik ga het gewoon hier even tekenen. Stel, dit zijn je hersenen. Deze lijntjes. En hier is een bloedpropje. Dan krijgt dit gedeelte van de hersenen geen zuurstof meer en dat sterft af. Als dat te lang geen zuurstof heeft, ja, dan ga je dood. Of dan sterft het af en dan komt het ook niet meer terug. En dan kan het zijn dat je voor altijd verlamd bent of iets. Of niet meer kunt praten of dat soort dingen. Uh, dan willen ze dus bloedverdunning door dat ding krijgen. Tot dat propje ook weg gaat en tot overal weer bloed komt. Zo... So, Even simpel uitgelegd, of simpel eigenlijk heel lastig waarschijnlijk voor de meesten. maar uh, nou, dan uh, hebben jullie weer wat geleerd, dat is dus een 7 jaar beroerte. Mocht je dat meemaken in het echt, mocht je iemand zien die zijn mond scheef heeft hangen, die, aan, uh, die slecht ziet, die, niet voor, die ja, een beetje wartaal praat, uh, die uh, aan zijn linkerarm bijvoorbeeld niet meer omhoog kan doen of zijn rechterarm... Uh, Vraag hem naar de tijd, denk aan de fast-check, maar denk belangrijker meteen 1 en 2 bellen. Face, arm, speak and time. Maar nu hebben we een autobrand. autobrand bestuurder is uit de auto, staat hier een brand. We gaan de TS van Bergen sturen. Dat is hier zo, die is lekker dichtbij. En een politieauto uit Bergen. En die rijden allebei prio voor een autobrand. Uh, face, ja, dus uh, kijk naar het gezicht, zie je afwijken in het gezicht, denk aan een afhangende mondhoek. Dus je ziet eigenlijk als de persoon lacht, dan zie je dat of de linker of de rechter mondhoek niet mee komt omhoog. Uh, kijk naar de arm, arms, arms face arms, ja. Uh, laat ze beide omhoog doen, het kan zijn dat eentje niet goed mee omhoog gaat. Kijk naar het praten, kunnen ze goed praten of misschien brabbelen ze wat. Uh, nou, dan weet je het ook al. En kijk naar, uh, een time vraagt ze naar de tijd. Het kan allemaal een uh, teken zijn van uh, een eerste uh, bloeding en uh, elke seconde telt erbij. Hij is inmiddels uh, in het ziekenhuis aangekomen en wij zijn bij de volgende melding, autobrand, ja daar kan niet veel over vertellen, bel 1 en 2 als je autobrand staat. Waar is mijn motorrijdering heen? Waar is het verkeer hier On hier way. Yeah. Even kijken want dit zijn allemaal andere mods dan... Uh, yeah. naar ...Amsterdam en weet. Dit hebben we aan onder controle. hier moeten we een takelwagen vragen. Hier yeah. Ah dat was hier. Sleekbaar. Gaan we zelfs komen. De nadeel van deze modders is, je kunt de politie niet uh, laten rondrijden, dat betekent, stel er is echt een groot incident, ja, dan ben je de lul. Maar dat is nu uh, niet zo het geval voorlopig. Ook is er wel eens een ongeval hier zo op de hoofdweg. En dat is een pittig ongeval. Dus misschien dat we die vandaag nog uh, krijgen. Die vind ik sowieso wel een mooie TS. Alleen de is wat minder. Nu hebben alle auto's uh, een sirene en uh, niet alle want dat hebben ze. <laughs> de twee die nu rondrijden hebben dat niet. Maar ik zal jullie uh, zo meteen even laten horen bij een volgende melding. Serena en een versneller. Waar nou, stond de auto ook alweer hier zo? Ik ga maar wel zeggen dat hij die kan oppikken. Kan hij daar wel mee beginnen. Als hij dat heeft kunnen we meteen terugsturen. Ja, uh, mensen gaan waarschijnlijk weer massaal of jullie gaan massaal weer vragen van ja, wat kan je deze mod downloaden? Ik heb echt geen idee. Deze mod is al heel lang niet meer te krijgen. Uh, jullie moeten ook beseffen Amsterdam, wist ik ook niet. Ja, dat heeft dan iemand in de reacties massaal zitten uh, uh, delen. Dus shout-out naar jou. Um, maar ik weet dat niet. Wat ik wel weet is dat uh, deze mod al een tijdje niet meer te krijgen was. Dus zal me niks verbazen als ze nu ook niet meer te krijgen is. Uh, draaier en praatverwoord is bekend met diabetes. Ja ja ja ja ja. Niet goed. Dat is ook een, uh, een gevalletje. Even uh, A1. En dan laten we dan wel ons naartoe komen. Uh, even kijken. wat was het? Draaierig. Oh, dan moet je deze kant op. Oh, hij heeft Ja, die zal een hypo hebben. Hypo is als je het... Dit is een tritoon trouwens, best wel vet. Maar het is wel sneller, dat kun je zelf... Nou, hippo, dat kan betekenen dat iemand bijvoorbeeld hele wat niet gegeten heeft dan heb je in de suikers en dan zit je laag met je suikers, dat, kunnen, dat kun je prikken ehm, um, stellen dus 2.9, dan zit je in een hypo, stellen dus 13.7, dan zit je in een hypo <lacht> uh, de symptomen daarvan ja, die, die die, die, ja, die kun je wel even opzoeken dus, geloof ik geloof moeheid, ja zweterig, duizelig, hortaal moeheid, uh, bevenkoud dat soort dingen allemaal en ja, vaak kun je bij deze persoon gewoon uh, een zitten uh, tegenkomen. tegenkomt, ja weet je, niet zelf gaan handelen. Laat hier maar lekker de ambulance komen. We kunnen bijvoorbeeld wat, uh, hoe heet het, uh, snelle suikers geven. Denk aan, uh, hoe heet dat, spul, uh, dextro of zoiets. Kun een zo'n suiker even geven. Of cola, of een boterham met jam, of een bescheidje met jam. Uh, maar ga, ja, ja zo'n dingen. Even echt waar je meteen bam suikers binnen krijgt. Oh. Maar het is wel verstandig om even de ambulance te laten komen. Ik denk als je er zelf niks uh, mee van te doen hebt. Ik kan zonder spoed naar het ziekenhuis. Hij mond dus. Nou, tweede melding ook afgerond. Schapen hier. Mee, mee, mee. Je hebt ook de reddingsbrigade, want het is Egmond en Egmond ligt aan zee. En die heeft ook zo'n hele oude sirene inmiddels als wel... je wel. Hebben ze dus een nieuwe lichtbalk en een nieuwe... Uh, nieuwe sirene. En hier staat ook nog de reddingsbrigade van... Geen idee. melding, laat maar doorkomen. Hier kun je kunt strand op met de ambulance, maar hier moet je toch wel stoppen, want de ambulance gaat nog niet verder. Dus stel je hebt hier een incident of zo, dan kun je en de reddingsbrigade sturen en dan laat je de KNMRI of zoiets komen. We rent rond met vuurwapen, oké, okay. dan gaan we, is we gaan het schieten op niks, oké, okay, dat is mooi. groot op Alammeren, Prio 1, voor de, even kijken, hallo, dat ligt daar, daar hebben we niet zoveel aan. Nou, jullie mogen allemaal Prio 1 naar, uh, uh, hier zo, voor een persoon met een vuurwapen. We gaan allemaal uit altma komen, maar dat is redelijk snel hier hoor ik al. Alleen met blauw voorste voertuig gaan we selecteren, die zal ook als eerste te plaatsen zijn tenzij, het... ah nee Bergen zal eerder zijn. Het spant erom. Nee Bergen zal eerder zijn. Dus ik ben nu nog gewoon aan het schieten op een voertuig kan zijn dat hij gewoon met z'n uh, uh, Als ja, ja, je gewoon wapen wil oefenen. Even wapen of zo Veel even opletten. Hey! Ik vallen. blijven schieten. Ik ga laten vallen, hier komen. <lacht> Naar houden. <lacht> Kijk keurig jongens, een verdachte aangehouden. Ik kan de rest van met vervolg. Oh, wacht even, uh, dan moest... Met een vervoersbus, anders werd de melding niet afgerond geloof ik. we die even komen. Oh, die kunnen met spoed rijden mooi, maar oh, die kan wel lekker veel mensen meenemen. Ik hoop dat ze hier langs elkaar kunnen. Dat zou mogelijk kunnen. Oh ja, kijk dan. Doet. doet. Nou, toch niet. On our way. Oh, god mij. Nou, doen we maar even zo. On our way. Dan mag hij zijn weg vervolgen. Wat hebben we? Een buitenbrandje, prio 2. Oeh, daar zitten mensen op. Handig jongens. Uh, TSZ mag daar naartoe. Gewoon een prioriteit. Ik heb één gealarmeerd. Mag ik best twee. Ja, prio 2 voor een buitenbrand. En hier restante een vervoer is ter plaatse. What's up? dat oh, oh, nou schieten en nu moeten we is en nu En is weer aanhouden. wat is dat nou dood gaan. Ja, zie je? Oh, wat nou wat hebben we allemaal wat is oh, een verkeerde knop. nou wat is hier nou of niet of wel of niet nou goed ga jij en jullie zijn ter plaatse de laatste seconde met blauw aan en sirene nou jullie mogen allemaal een brandblusser pakken en dat gaat hard klinken dus ik ga even weg De ja, brandmeester kan retour. Ah, nou, wacht even. Ja. Wat zijn we allemaal aan doen? Fuck gaan we heen. Steeds weg of de... Ah door hem natuurlijk. Jij ja, maakt me terug heb ik wel. Ja, wat ik ga doen ik vind ik goed met hem. pakken hoor. We'll ja, yeah. Oké, okay. ja, politieagent gaat even mee. Eentje. Omdat we toch uh, yeah. een wappelijk gevaarlijk verdachten hebben. Oh, uh, oh, sorry. Nou ja, dan moet hij even naar, naar Bergen lopen. Van Alkmaar naar Bergen. Is te doen. Geen probleem. Kan gewoon. Doen we gewoon. Gelukkig op het moment dat die uit uit de map de rijden, dan worden ze toch wel goed gespawnd, dus dat uh, scheelt altijd. <laughs> ik vond hem wel leuk. Ik kreeg een bericht. Ik ben je grootste fan. Alleen hij had een andere naam, zeg maar. dat je dat je zei ben je bent een grote fan maar vervolgens heb je een naam van uh, een andere YouTuber. Dat dus was gewoon. Ben een grootste fan en dan andere YouTubers een naam met de naam met het woord fan achter. Dus niet GTAV, V. Els voor een fan, Maar nou ja, dan denk ik van, nou stom. Wat hadden we? Persoon gevallen, licht gewond, uh, geloof ik. We gaan er wel een a-eentje van maken. In verband met uh, tot hij waarschijnlijk hier vanaf is gekukeld. Misschien toch zelf even de Rapid Responder mee ga sturen om een uh, quick uh, even snel te kijken. Mocht het ernstig zijn dan gaan we nog MMT alarmeren en de popo, popo gaan we meesturen. De bergen mag je weer natuurlijk. Prio 1 voor uh, de bergen voor mogelijk een val van hoogte. We gaan naar de situatie kijken en dan snap je van oké, okay, die, die kan hier vanaf zijn gevallen my way. It done. en dat kan Good. ernstig zijn. En we zullen moeten gaan omlopen met z'n allen, dus dan gaan On wij hier way. deze mannequins weghalen, zo van uh, ambulance komt. Listening. Ja, ook hier heb ik de uniformen aangepast. dan naar een vlakje. Let's go. I'm on my way. Van OMS ergens ik kan even Let's niet go. kijken daarboven zijn OMS. On my way. Immediately. Ja? Yeah? Nou, dat bent dus mee kijken. On my way. Wat we hebben. niet hier zo. Ja, in. in de winkelstraten, dus is zeggen wat. TSZ. Dankjewel. Wat hebben we hier? Hoe oh, ze komen er niet. Yeah, on my way. Yeah, on way. Hier en dan daar. On my way. Nee, hier naartoe. Ze willen omlopen. Listening! On my way! Hier naartoe. On my way! En hierdoor. Kikaboe, doet doet, hallo. Die Doe belemmen on ons. Pest wel. Immediately! Dankjewel. Yeah? En dan hier langs. En dan zo. En dan zo. On our way! En dan What's hebben we een mm, redelijk letsel. We gaan daar niks What's up? naar te sturen. We'll be done immediately! Oh. oh god, nee. Oh, potmondagie. Dat is het ernstige yeah. verkeersongeval. We gaan naar meerdere ambulances sturen, maar we gaan beginnen met politie. We gaan even rustig blijven. Daar en daarheen. Dan gaan we nog... Uh, oh, wacht. Hierheen. En dan gaan we ambulances alarmeren. Mooie ambulances. 186 A1. Voor een persoon uh, een verkeersongeval. Letsel. Oh, daar heb ik het. Die is toch niet nodig. Ik ga Lifeliner uh, meesturen en die mag hier gaan landen. En ik ga ook de OVD daarmee naartoe sturen. Oh en dan het belangrijkste. Dat moest eigenlijk al meteen. De brandweer. En de HV, want die is wel heel belangrijk. Niks in het water hier. On my way. hier afgezet, hier afgezet, maar niks even niks uit wat niet zo mooi is afgezet. We zijn done! Yeah. On my way. We'll be done in ik aan het plaatsen. We zijn er We zijn er aan het plaatsen. We zijn het We die HV echt heel snel hier hebben. Want het is meestal een dodelijk ongeval. Even alles omlaag doen. En een mooie screenshot maken. Maar hoe? Zo. Oké, okay, en nu weer door voor de echte shit. Namelijk een verkeersongeval. Die HV moet hier langs kunnen. Okay. Die HV moet ik gewoon zo snel mogelijk hier hebben. Oké, okay, dit gaat waarschijnlijk dodelijk afloop zijn. Ik wou namelijk uh, zo realistisch mogelijk doen. Of dat wil ik. Normaal zet ik stiekem altijd de HV hier neer. Omdat ik gewoon weet dat deze melding dodelijk is. Dus, Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Daar hebben we ook wel met spoed een ambitie nodig. De 181 dan maar. 181 mag A1, ah, nou een beroerte 7 jaar jullie inmiddels weet je allemaal wat dat is. Even kijken. What's it done. Deze gaan met spoed naar het ziekenhuis en hier gaan ze nog um, alles eraan doen om de patiënt tot leven te wekken maar het ziet er niet goed uit. Huis. TS en OVD mogen al retour. Die zijn hier in principe niet meer nodig. Ja, ik ga vervoer naar het ziekenhuis. We gaan gewoon achterin reanimeren. Ik ga motor alarmeren voor een spoedtransport. En uh, dan gaan we gewoon uh, hopen tot het in het ziekenhuis nog goed gaat komen. Maar zoals ik al zei, voor nu ziet het er uh, niet goed uit. En dat kan ook gewoon on gezegd of, dat moet ook gewoon gezegd worden. Mm -hmm. Ambulance is hier ter plaatse bij de yeah. CVA. Nou, even kijken hoe het daarvoor staat. Oeh, die is ook echt close. Uh, randje doodgaan. Ah, de slachtoffer is overleden. Roep luikenwagen. Dan gaan wij uh, niet meer naar het ziekenhuis. Dat heeft geen zin meer. Goed, die meld ik dan afgerond. En dit is ook ja? inladen en weggewezen. En dan zijn we alweer een tijdje bezig. Dus uh, wij gaan... Uh, oh, even neer, ja. Inladen. We'll inladen. Met goed naar is... het ziekenhuis. We'll do... En dan uh, gaat het hier allemaal beginnen met vanzelf op te ruimen en weer met vervolg te gaan. En dan als die erin achterin ligt, dan... Uh, vervoer ik hem naar het ziekenhuis en dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden en dat jullie weer wat geleerd hebben en zo niet helemaal sorry. Laat even weten of jullie liever de Amsterdam mod zien of de Egmond mod en dan uh, zeg ik tot de volgende video. Doei!